In deze video laat ik zien wat je tegenwoordig met Microsoft Edge allemaal kan. In Microsoft Edge zijn wat nieuwe zaken ingebouwd en ik begin met verticale tabbladen. Bovenaan links zie je een knopje, daar staat het tabblad actiemenu. Als je daar op klikt, dan kun je kiezen voor verticale tabbladen, de bovenste optie. Je ziet dan dat je tabbladen niet meer bovenaan staan, maar aan de linkerkant. Als ik eroverheen ga met mijn muis, dan worden ze allemaal weer zichtbaar. Ik kan het hier ook vastpinnen, zodat hij het open blijft staan. En met het pijltje kan ik het weer dichtklappen. Uh, ze nemen dus eigenlijk minder ruimte in, als je het op deze manier organiseert. Je kunt ook een nieuw tabblad hier aanmaken. En je hebt dus eigenlijk meer ruimte dan bovenlangs om nieuwe tabbladen aan te maken. Wil je dat nou weer terugzetten, dan klik je nog een keer op dat knopje. En zeg je uitschakelen verticale tabbladen. Dan staan ze weer bovenaan. Volgende wat ik wil laten zien, dat is de voorleesfunctie en de insluitende lezer. Nou is dat iets wat al langer ingebouwd zit in Edge, maar heel veel mensen weten dat nog niet. Ik ga even naar een artikel wat ik hier heb geopend. Deze functie werkt eigenlijk bij alle teksten die je tegenkomt, ook in andere talen. Maar ik selecteer hier een stukje tekst. Het hoeft eigenlijk niet, je kunt ook gewoon rechts klikken ergens. Ik klik met de rechter muisknop. En dan kan ik hier in ieder geval al voor één optie kiezen, selectie hardop voorlezen. Op dat moment wordt de selectie voorgelezen in de taal die uh, geselecteerd is. Samenwerkend leren is een krachtige manier van leren. Dit kun je doen door leerlingen elkaars werk te laten beoordelen en vervolgens van feedback te laten voorzien. Je ziet ook bovenaan hier dat er een extra balkje bijgekomen is, de hardop voorlezen balk. En daar staat een play-knop, je kan vooruit spoelen, achteruit spoelen. En er zijn ook nog een paar spraakopties. Je kan hier nog de snelheid aanpassen waarmee gelezen wordt. En je kunt eventueel een andere stem kiezen. Voor Nederlands is er één stem Colette online en de onderste stem dat is uh, Frank. Dus er zijn twee Nederlandse stemmen. Je ziet dat er ook voor allerlei andere talen ook verschillende stemmen te kiezen zijn. Dus dat is de hardop voorlezen functie. Um, als, deze, als je deze balk niet meer wil zien, dan klik je hier op het kruisje. Wat ook uh, ingebouwd is, is de insluitende lezer. Als ik met de rechtermuisknop ergens in de tekst klik, dan kan ik kiezen voor openen in insluitende lezer. Wat er dan gebeurt, is dat je een ander venster krijgt. De tekst wordt uh, daarin getoond, maar alle uh, andere zaken die eromheen stonden, die zijn dus verdwenen. En bovenaan heb je dus meteen weer de mogelijkheid om hardop voor te lezen. Dus wat je net eigenlijk ook al zag. Maar er zijn hier veel meer dingen mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld bij de tekstvoorkeur ook de grootte van de tekst aanpassen. Je kunt de tekstafstand vergroten, zodat het wat meer uit elkaar ligt. Je kunt ook andere kleurenstellingen kiezen. Andere achtergrond, andere. En er zijn echt heel veel mogelijkheden. Het is maar net wat je voorkeur heeft. Dat is bij tekstvoorkeuren. Er zijn ook grammatica hulpmiddelen. Dit geldt trouwens ook voor vreemde talen, dus zeker interessant ook voor als je een vreemde taal geeft. Je kunt de tekst laten opsplitsen in lettergrepen. Zodra je daar klikt zie je ook dat hij hier overal stipjes tussen heeft gezet. Verder kun je woordsoorten laten markeren met een zelfgekozen kleur. Ik laat deze kleur nu even zo staan. Ik kan de zelfstandige naamwoorden aanzetten. Dan zie je dat hier de zelfstandige naamwoorden dus paars worden. Ik heb werkwoorden die worden rood weergegeven. Bijvoeglijke naamwoorden worden groen weergegeven. En de bijwoorden oranje. En ik kan ook nog de labels daar zelfs bij zetten. Zodat je ook nog precies kan zien wat voor soort woord het is. Dus dat zijn allemaal zaken die ook mogelijk zijn. Ik zet deze vinkjes allemaal eventjes weer uit. Um, en dan heb je hier nog een hele mooie functie, de voorkeursinstellingen voor lezen. Je kunt een regelfocus aanbrengen als je echt op bijvoorbeeld één regel tegelijk wilt focussen. Of drie regels is mogelijk, of uh, vijf regels of zes regels. Uh, in ieder geval een klein stukje, vijf regels is dit. Uh, dat kun je aan en uitzetten hier. En uh, hier staat het beeldwoordenboek, dat heb ik al aangezet. Als je met je cursor over een bepaald woord heen gaat en er verschijnt een soort van, ja, wat is het, een toverstafje, dan kun je, als je op dat woord klikt, kun je zien uh, in, de, in de vorm van beelden wat er met dat woord wordt bedoeld. Uh, het is wel zo dat het natuurlijk niet altijd van toepassing is, want peer is hier een Engels woord, maar er wordt gewoon een peer getoond. Maar goed, het, het zit ingebouwd voor heel veel woorden, is dat dus ook een, kan dat een mooie extra hulpmiddel zijn om de tekst beter te leren begrijpen. Dan uh, is er ook nog een vertaalfunctie. Uh, je ziet dat ik hier uh, vertalen op Engels heb staan, maar er zitten iets van 40 talen in waar je uit kan kiezen. En dan kun je de hele pagina laten vertalen. Nou is ook die vertaling natuurlijk nog niet helemaal perfect, maar ik moet zeggen dat ik echt wel behoorlijk onder de indruk ben van wat er uitkomt. En ook hier geldt dan weer voor dat je als je op hardop voorlezen klikt, dat het dan in de andere taal wordt voorgelezen. Peer-to-peer -peer assessment in Deleuze. Collaborative learning is a powerful way of learning. You can do this by having students assess each other's work and then have feedback provided. Zoals je hoort, heel mooi Engels, Brits Engels. Dus dat waren de voorleesfunctie en de insluitende lezer in Edge. Als je weer terug wilt, dan klik je hier op het pijltje terug. Derde onderdeel wat ik wil laten zien, dat zijn de collecties. Collecties vind je hier naast je profielfoto. Het heet verzamelingen. Als je daarop klikt op het plusje, dan zie je dat je verzamelingen kunt aanmaken. Die verzamelingen kun je vervolgens ook weer delen. Uh, je kunt daar uh, allerlei zaken aan toevoegen. Stel je voor ik wil een uh, nieuwe collectie starten uh, en ik wil bijvoorbeeld deze pagina wil ik daarin hebben, omdat ik uh, wat meer informatie over peerfeedback wil uh, verzamelen. Dan klik ik huidige pagina toevoegen en hij staat in mijn verzameling. Zo kan ik een heleboel linkjes bij elkaar zetten, maar wat ik ook zou kunnen doen, is alleen maar een stukje tekst van een pagina selecteren als ik die belangrijk vind. en Die kan ik ook naar mijn collectie slepen. En stel ik heb een leuk plaatje, dan kan ik een plaatje ook naar mijn collectie slepen. En ik kan er ook een noot, een post-it bij zetten. Um, extra informatie kun je hier nog toevoegen voor jezelf, een aantekening. En ook dit wordt opgenomen in je collectie. Je kunt dat dan vervolgens ook weer verplaatsen en heen en weer slepen. En het allermooiste is, je kunt het daarna delen. Je kunt hier met drie stippeltjes klikken en je kunt het bijvoorbeeld naar een Word document verzenden of naar OneNote of bijvoorbeeld naar Pinterest. En zo kun je het dan weer delen met anderen als je je uh, research hebt gedaan of een hele hoop interessante uh, links bij elkaar hebt verzameld. Die collecties die zul je altijd dus terugvinden onder jouw uh, uh, knopje voor verzamelingen. Uh, deze heb ik nog geen naam gegeven, dat kan ik hier bovenaan doen. En die verzameling heb ik dus altijd hier uh, nu tot mijn beschikking. Als ik deze aanvink, kan ik ook zeggen, ik kan hem in één keer weggooien. En dat kan bijvoorbeeld met meerdere tegelijk. Dus dat is de collecties. En de laatste functie die ik nog wil laten zien in Edge... Dat is de zogenaamde webopname. Je kunt met het behulp van het knipprogramma in Windows, kun je natuurlijk een schermafdruk maken. Maar dat zit ook standaard ingebouwd in Edge. Stel, ik wil op deze pagina, van deze pagina wil ik een knipsel maken. Dan kan ik dat doen via de drie stippeltjes bovenaan rechts en klikken op webopname. Maar je ziet hier ook de sneltoetscombinatie. Ctrl Shift plus S. Dus als ik dat intyp, Ctrl-Shift-S, dan verschijnen twee opties. Ik kan of een gebied vastleggen, dus een, een, een klein stukje selecteren uit de pagina, of ik kan de volledige pagina vastleggen, dan wordt dus alles als plaatje geslagen. Ik uh, kies nu even voor de eerste optie, gebied vastleggen, en ik selecteer bijvoorbeeld dit stukje tekst. Uh, dan kan ik opnieuw weer... Twee dingen doen. Ik kan het kopiëren en dan kan ik het ergens anders willekeurig plakken. Maar ik kan er ook nog notities aan toevoegen. Die zal ik nog even laten zien. Notities toevoegen. Je ziet dat ik dan een extra uh, ja, balkje heb gekregen waarin mijn geknipte plaatje nu staat. Ik kan hierin tekenen. Ik kan daar allerlei uh, kleurtjes ook voor kiezen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil daar een dikke stift. En uh, ik vind... Dit een belangrijk woord, dus daar ga ik even wat omheen zetten. Ik kan dat vervolgens ook wel weer wissen als ik daar overheen ga. Maar je ziet dus dat ik kan tekenen in mijn, in mijn plaatje en ik kan dit vervolgens delen. Dat kan ik doen door te klikken op delen. Ik kan dan de koppeling kopiëren of ik kan het naar iemand mailen bijvoorbeeld. Wat ik ook kan doen is gewoon dit nu kopiëren. Nadat ik er dus in heb zitten tekenen, wordt dat ook opgeslagen in dat plaatje. En ik kan het hele plaatje ook opslaan. Dus dat was de webopname in Edge. Dus je ziet, in Edge zitten echt heel veel zaken ingebouwd die voor veel mensen hele interessante opties zijn.